It's Learning is een cloud-based leerplatform dat wereldwijd gebruikt wordt door miljoenen docenten, leerlingen en ouders om ieder onderdeel van het leerproces te verbeteren. Docenten gebruiken It's Learning om tijd te besparen, efficiënter te beoordelen en beter connectie te maken met hun leerlingen, zodat leerresultaten positief worden beïnvloed. Het leerplatform zorgt ervoor dat docenten slimmer kunnen plannen en nog gemakkelijker lesmateriaal en opdrachten kunnen delen met hun leerlingen. Leerlingen gebruiken It's Learning om hun lesmateriaal nog beter te begrijpen of dit nu in de klas is of daarbuiten. Leerlingen voelen zich betrokken en werken op dezelfde manier als bij hun favoriete sites en apps. Met tekst. ...video's, peilingen, berichten en andere interactieve mogelijkheden. It's Learning helpt leerlingen om verder te komen met hun opdrachten en hun doelen te bereiken. Ouders gebruiken It's Learning om te zien wat de voortgang van hun kinderen bij alle vakken is... ...en hoe en wanneer ze kunnen helpen met het maken van opdrachten. Roosters, huiswerk, cijfers en andere belangrijke informatie. Alles is beschikbaar voor drukke ouders die betrokken willen blijven bij het onderwijs van hun kinderen. Schooldirecteuren, teamleiders en ICT-coördinatoren gebruiken It's Learning om de globale voortgang op een school te meten. Om betere resultaten te halen uit technologische investeringen en alle verschillende ICT-systemen en software binnen de school samen te brengen in één platform. Al meer dan een decennium is It's Learning wereldwijd een innovatief leerplatform binnen het onderwijs. Start vandaag nog en ontdek hoe wij uw school kunnen helpen om de leerresultaten van uw leerlingen te verbeteren en uw onderwijsambities te bereiken.